Yo mensen en leukjes. je kijkt naar een nieuwe video. Vandaag gaan we weer, ja ja, Five Nights at Freddy doen. We gaan het gewoon nog een keer doen. Omdat ik het sowieso grappig vind. Ik weet niet, ik, ik heb gewoon mijn mijn angst, Want ik ga, dat heb ik al verteld. Pacify spelen. Hier even een klein clipje van het spel. Er ja, ga nog een game maar die is wel bekender. Geestiaan. Ja, je weet ik zo... Misschien knip ik het eruit. Ik weet het niet. Ja, misschien. Nee, ja, ik weet het niet. We gaan gewoon weer. Ik vind het wel spannend. Daarom heb ik hem ook altijd op dit beeldscherm. Kijk, dit waar mijn camera zit, daar is mijn hoofdbeeldscherm. Maar daar staat nu OBS op. Ik kan ook op mijn OBS kijken. Freddy's versbeer. Dat is Freddy versbeer. Was het niet. Wat stond er nou achter? Oké, okay, meteen weer doen. Olde geluid zou niet zo hard. Oké, okay, um, die wolf. Die gaat heel snel om actie. Maar als jullie weten. Of uh, Foxy. Zoals jullie weten. Replay. Ik weet niet of ik je replay wou doen, Als ik er zin heb. Uh. Ja, de, mijn film is niet heel mannelijk. Ik weet ook niet. Ik ga altijd gillen gewoon. Ah! Ja, ik denk dat als ik dadelijk weer naar 1C ga, dat die er staat. En wat zei ik? Kijk, nu komen ze echt in actie. Nu komen ze ook echt. Hier staat ze niet, toch? Oh shit. Jij bent echt ook niet leuk. O, oh, maar zijn ze best dicht in de buurt, hoor. Maar zijn dit nou gewoon de poppen? Pirate cave. Oh, wat vind ik niet zo leuk? Waarom vind ik dit niet leuk? Hij heeft best log grote logica. Jij bent echt ook heel snel, hè? Oh god, wat is dit voor een beeld? Ik heb nog nooit iemand zo op de camera zien kijken. Oh, je bent ook echt niet leuk. Oh, die kutgeluiden hier. Dan zijn zij weg volgens mij. Oh, nee. Als die bier die weg is, dan zijn we de lul. Als hij hier weg is, dan zijn we de lul. Waarom nou, vind ik dit nooit leuk om op te nemen? Op een van ik vind het leuk, maar ook weer niet. Terug hierna. Ja, god, hij is weg. Hij staat nu hier. Oh, hij komt, hij komt deur dicht. Zo. Ja. Oh, zo, zo moeilijk om die deur dicht te doen op tijd. Het is met drie minuten. Ja, de gameplay was drie minuten bij de vorige. Oké, okay, let's go. Hey, nu gaat het ineens soepeler. Oh, waarom moet die wolf wat zo snel in actie komen, gast? Dat is niet leuk. Ja, ik hoor geluiden hier. Ja, god, sta jij weer. Ja, ik komt Chica daar lekker. Chica. Kijk, hier stond toch volgens mij die uh, een net, net zo heel dicht op de kamer. Als hier is, dan ga ik gewoon die deur dicht doen. Maar nou, ik word altijd door dezelfde gepakt. Trouwens, zijn jullie nog niet geabonneerd? Waar ben je mee bezig? Abonneer, het is gratis. Dus, doe. Ah, oh, moet ik niet zeggen. Ik moet nu allemaal de Met snel, want 6 is onderbroken. Dus, moet ze even fixen. Ik, ik ik ga denk nooit iets halen. Um. Oh je bent daar. Oh wacht, is hij trouwens veranderd? Hij heeft van positie veranderd, ja. Nu vind ik het eng, want hij is nu los. Nu Ik wil hem echt in de gaten houden, gek. Maar ik hou Zeven ze niet in de gaten. Kijk, daar staat hij al. Het engste vind ik echt... Het hem. Niet qua schrikanimatie vind ik... Ik zie hier ook, maar hij staat er. Ah, hij is weer, hij is weer, hij is weer deur dicht. O, oh, daar heb ik het licht aan uit. Hij is weg, want ik Nee, want hij staat daar. En hij staat daar. Ja, maar ik vind, nu zijn de Engelen. Nu heb ik die weer open laten staan. Ja, ga weg. Ik wil gewoon nu af zijn. Ik wil niet meer. Kijk, je staat letterlijk allemaal. Hij staat daar weer. Hij staat daar. Die is weg. Die is er niet weg. Maar die zie je dan hier, ja. ze staat letterlijk naast die deur. Ja, die vind ik niet leuk. Ja, dit ga ik niet overleven hoor. Oh, waarom vind ik dit nooit leuk? Ik vind dit zo niet leuk nog oh, maar twee uur kan hij nooit overleven. Hij is weg joh! Ik niet goed van hem joh. Vrij, je komt echt nooit. Staat voor... Of staat Foxy? is niet Freddy, volgens mij. Ja, maar ze staan allemaal bij die deuren, gek! Ja, mijn energie in mijn energie is. We gaan dood. Ja, en we komen. vind ik niet leuk. Kom komen. Hé, hey, dat was Freddy. Wie is nu de Freddy dat was. Ja, hij is de game gegritst. Nee! Maar ik heb wel weer een huisverzak ja. Dus... Ja. Uh... Yeah. Uh, yeah. Um, vonden jullie trouwens een leuke video, deel deze met iedereen en um, uh, ja. laat tips achter voor de game, want ik ga het denk wel nog een keer spelen, ik vind het wel grappig om, ja, uh, yeah. maar uh, ja, tot uh, de volgende video, later!